Via admin.microsoft.com kun je onder het kopje actieve gebruikers een nieuwe gebruiker toevoegen. Vervolgens wordt je gevraagd een aantal gegevens in te vullen zoals de naam en de gebruikersnaam. Ook wordt je gevraagd hoe je het wachtwoord wilt toesturen naar Jan. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat je hier het privé-emailadres van de persoon invult, zodat hij de mail zelf kan ontvangen. Nadat je dat hebt ingevuld klik je op volgende en selecteer je een licentie die we aan de gebruiker willen toekennen. In dit geval kies ik ervoor om gewoon een Business Basic pakket te selecteren. In de laatste stap kan ik nog een rol of rechten toewijzen aan Jan, maar dat hoeft niet. Maar stel het is een beheerder of een admin, dan kun je dat hier invullen, samen met eventueel wat andere gegevens, zoals zijn adres, telefoonnummer en privémailadres. Als dat allemaal klaar is, wordt het account aangemaakt en krijgt Jan zijn mail, zijn privémail, met daarin de inloggegevens. Die mail ziet er zo uit. Hierin staat zijn gebruikersnaam en zijn duidelijke wachtwoord. Klikt hij op aanmelden bij Office 365, dan wordt hij gevraagd het wachtwoord in te vullen en een nieuw wachtwoord te verzinnen en dan op aanmelden te klikken. Mogelijk moet hij nog wat gegevens invullen afhankelijk van de beveiligingsinstellingen binnen je Office organisatie. Bij ons moet hij in ieder geval een telefoonnummer toevoegen. Heeft hij dat gedaan, dan meldt hij zich aan en zie je dat hij wordt verwelkomd binnen Office. Hier heeft hij toegang tot Word, Outlook, zijn agenda taken en nog veel meer. Nou, openen we Outlook, dan zie je dat zijn postvak gereed is, dat hij via de zijbalk naar de agenda kan, toegang heeft tot het adresboek en via deze knop, knop de taken kan beheren binnen Outlook. Nou, via het wegwijsformulier kan hij ook naar Word, dat ziet er zo uit, heeft hij toegang tot Teams, en kan hij via Teams ook vergaderen, chatten en alles wat je ervan kan verwachten. Nou en zo kun je dus iemand toevoegen binnen Office 365.